Ik wilde alleen maar even één landje plunderen. Was dat nou te veel gevraagd? Maar nee hoor, ik word weer ontdekt door die vervloekte Venrins. En dan krijg ik ook nog eens een aanbod van ze: 500 goudstukken om Jord en Janava uit te nodigen. Om naar het Venrins Theater te komen. Om vijf uur. Nee, ik mag die Venrins niet. Maar 500 goudstukken is niet niks. Huh. Om te verliezen.